Chillen, gamen, sporten. Mikita uit Belarus kan er niet meer over meepraten. Pas 17 jaar oud. En onschuldig in de gevangenis omdat hij per ongeluk in een protest terecht kwam. Nu zit hij voor 5 jaar vast. Help mee om Mikita vrij te krijgen.